We gaan even kijken naar een van de nieuwe features van de aankomende nieuwe InDesign. De feature heet uh, de Content-Aware-Fit. Wat dit gaat doen is een foto die we plaatsen, daarvan gaat hij automatisch uh, het onderwerp gaan zoeken en proberen centraal plaatsen uh, in ons canvas, in ons frame. Zoals je nu ziet, dit is de standaard uh, plaatsing zoals we die gewoon zijn. Nu bij de Frame Fitting Options zie je daar nu dus de nieuwe Content Where Fit. Als we daar even op duwen, dan gaat InDesign die functie voor ons uitvoeren. Nu, we kunnen dit als uh, standaard instellen bij onze Preferences. Daar ga ik even naartoe in het tabblad General. En daar onderaan hebben we nu de Content Where Fit. Um, als je die aanvinkt, dan zorg je ervoor dat uh, elke nieuwe geplaatste foto automatisch content aware geplaatst zal worden. We zullen dit even uittesten. Ik plaats de drie overige portretten. Zo. Hier. Hier. En hier. En dat lijkt mooi te werken. Zullen we dit ook even proberen op objecten? En dit is niet slecht, als we even kijken naar de camera, zoals je ziet heeft hij wel degelijk moeten zoeken naar het onderwerp, naar de camera en InDesign heeft zijn best gedaan om die um, zo mooi mogelijk in een compositie in het canvas te plaatsen. Dit is de fit content. To en dat is de fit content, nee. Al <laughs> die oh, termen altijd, it sounds like content like aware content ever fit.